God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid. Er is een slopende angst die Satan ons elke dag probeert op te leggen. Ik noem angst vals bewijs dat echt lijkt. Het is bedoeld om ons weg te houden van wat God wil dat we hebben, kracht, liefde en gezond verstand. Soms zien we angst als een emotie, maar het is eigenlijk een geest. In feite is angst een van Satans favoriete hulpmiddelen en hij houdt er in het bijzonder van om christenen ermee lastig te vallen. Maar Jezus zei, alles is mogelijk voor wie gelooft. Marcus 9, vers 23 Een vurig gelovend christen die geen angst heeft, is Satans grootste angst. Er wordt gezegd dat angst het tegenovergestelde is van geloof en dat is waar. We kunnen niet tegelijkertijd in angst en in geloof leven. Angst verlamt en weerhoudt ons ervan Gods belofte te ontvangen. Het weerhoudt ons ervan om uit te stappen en te gehoorzamen om datgene te doen waarvoor God ons geroepen heeft. Angst moet frontaal geconfronteerd worden door kracht van geloof. We moeten het woord van God proclameren en de angst bevelen om weg te gaan. Dus de volgende keer dat angst bij je op de deur klopt, stuur het geloof om te antwoorden. Tot slot, wil je met mij meebidden? Heer, waarschuw mij wanneer ik word geconfronteerd met vals bewijs dat echt lijkt. Ik weet dat met uw hulp, ik